Ja, een probleem dat aangepakt moet worden. En de NGO Memisa zij helpen daar aan mee, zodat dat allemaal voor 2015 in orde gaat komen. En de gast die bij mij ons zit vandaag, dat is Marty Waals. Een heel goedemiddag. goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, misschien eerst even uitleggen wie jullie precies zijn. We zijn dus een medische hulporganisatie die dus medische bijstand geeft aan bestaande lokale initiatieven, vooral in Congo, de grote broer ja. van Burundi, waarover we vandaag spreken, waar we in totaal toch in staan voor de basisgezondheidszorg van 5 miljoen mensen. We proberen dat ook in Burundi te doen, in een tweetal provincies, voor in totaal ongeveer een miljoen mensen. En Natuurlijk neemt daar de moeder- en kindzorg een heel, heel, heel belangrijke plaats. Ja, want hoe, hoe staan de cijfers dan eigenlijk in? Het is eigenlijk dramatisch, hè? Wel, het is inderdaad eh, dramatisch. Hè. Ik bedoel, op dit moment eh, overlijden nog ongeveer 350.000 moeders hè, in of rond het kraambed, hè, ja. om, om, om uh, een cijfer te geven. Dus één op de zestien moeders overlijdt ten gevolge ja. van één van haar zwangerschappen. Wat gaat er dan mis tijdens zo'n zwangerschap, wat er hier niet misgaat of, of minder misgaat? Wel, er is een, in de eerste plaats is er een gebrek aan goede medische infrastructuur. Hè. Mm -hmm. We zijn als Mimisa zijn we druk bezig hè, met het bouwen ...of het herstellen van materniteiten hè, waar, men, waar moeders veilig kunnen bevallen hè, onder medische assistentie. En ja. hè, dat, dat percentage is al, uh, is al verhoogd totdat tot meer dan de helft van de Boerendese moeders op dit moment in een dergelijk centrum kunnen, kunnen bevallen. Maar minstens even belangrijk en eigenlijk nog veel belangrijker is juist hè, dat de moeders goed worden opgevolgd tijdens hun zwangerschap. Dat er ja. regelmatig consultaties zijn dat ze worden opgevolgd. En ook dat wanneer er een risicobevalling is, een, meer, een meerlingenzwangerschap, of hè, wanneer een vrouw eerder al een keizersnede dat ze op tijd kan worden verwezen naar een centraal hospitaal. Ja. Dus jullie hebben één centraal hospitaal en, en, en daar rond eigenlijk medische centra waar de mensen zich kunnen laten consulteren. Precies. Hè, we proberen hè, die rurale gezondheidszorg, dus op het niveau echt van de dorpen, mm -hmm. dat de mensen hè, de meest elementaire gezondheidszorg op loopafstand hebben hè, en daar kunnen eh, genieten van toch al de zorg van een, een gediplomeerd, hè, een ervaren verpleger. Ja. Maar wanneer het nodig is, hè, dat de mensen op tijd kunnen worden verwezen naar een hospitaal waar dan dokters echt werken, ja. hè, om uh, de vrouwen echt te, te bij te staan mm -hmm. tijdens risicobevallen. Ja, want jullie hebben ons enkele beelden bezorgd van uh, uh, controles en zo, die die vrouwen kunnen laten uitvoeren door een gynaecoloog of zo? Of... Wel, dat is dan in eerste instantie <lacht> geen gynaecoloog, dat is dan een verpleger. Hè, en mm -hmm. juist hè, door die mensen bij te staan, door supervisies te doen, door regelmatig hè, uh, met die mensen mee te kijken ja. hoe dat zij die, uh, die, uh, die consultaties doen, proberen we hen hè, die, uh, dat te laten verbeteren hè, en te zien, waar de problemen liggen en welke vrouwen eventueel uh, verdere assistentie nodig hebben of eventueel dienen te worden verwezen naar een centraal uh, hospitaal. Ja, want dit is zo'n een, een medisch centrum waar dat de vrouwen... Um aan een check-up check worden onderworpen. Hè? Ja, inderdaad. En het gaat met, met, heel, met heel rudimentaire, eenvoudige middelen. U ziet daar een horentje waarmee de ja. harttonen worden beluisterd. Er zijn natuurlijk geen hele uh, gesofisticeerde echografen waarmee nee. gewerkt kan worden. Gewoon met een lintmeter hè, wordt de buikomtrek gemeten om de, de evolutie van het kind te zien. Maar, en hoe in de wordt de meest... dat bijgehouden dan? Is dat, hebben ze ook zo'n soort van boekje? Wel, er is een soort, ja inderdaad, een moeder- en kind soort ja? boekje. Hè, een soort, een, een, een, een, een grafiek hè, waarin de evolutie hè, van de zwangerschap wordt gevolgd en waar dat eventueel bij het, bij het terugblijven van de groei, hè, dat er, hè, of, of onregelmatige harttoen en et cetera, dat direct kan worden ingegrepen. Ja. Hè, dat op het vlak van, de, van de, de opvolging van de zwangerschap. En natuurlijk gebeurt hetzelfde ook na de geboortes bij de kinderen hè, die dan ook regelmatig op consultatie komen hè, om ook de groei te volgen en in geval van ondervoeding of in geval van, van medische problemen dat direct kan worden ingegrepen. En zo ja. kunnen toch heel veel mensenlevens, zowel van de moeders als van jonge kinderen, worden gered. Dat geloof ik wel, want jullie campagne heet uh, Laat mijn mama niet doodgaan. Uh, wat, uh, wat willen jullie daarmee bedoelen? Of? Ja, inderdaad. Met die, met die slogan is ook een, ja, een soort eye-opener voor de mensen hier. Wij zijn hier gewend. He, om ja, binnen, binnen afzienbare tijd uh, binnen 15 minuten een ticketje te trekken en dan ja. bij, de, bij een specialist uh, op consultatie te kunnen gaan. He. He, ook hier in, in, in hospitalen in Limburg. Er zijn verschillende hospitalen die ook met ons meewerken ja, daarvoor. Ja. He, maar uh, ja, in de derde wereld is dat jammer genoeg geen werkelijkheid. He. En ja, we willen toch uh, met deze slogan, met deze campagne aantonen van dat uh, het recht op gezondheidszorg ook voor moeders, ook voor jonge kinderen eigenlijk een basisrecht is mm -hmm. he, waar dan de Millennium doelstellingen inderdaad uh, aandacht aan besteden. Gaat, gaat dat lukken voor 2015? Well, we zitten daar nog een heel eind van af. Hè? En wij als Mumisa alleen, we kunnen dat natuurlijk ook dat gat niet dichtrijden. Mm -hmm. hè? Maar het is al heel belangrijk dat mensen ook hier dat ze blijvend betrokken worden met die, op die gezondheidszorg, op de problemen in de derde wereld. Ja. Ook hè, als een stukje sensibilisering. Da Dank ook voor jullie initiatief mm -hmm. om daar ja, zoveel ja, ja. tijd aan te besteden. Hè, om toch daar blijvend aandacht voor te hebben. Ja. En, en zo hoe, kunnen we, hoe kunnen we jullie steunen, financieel? Of, of uh, hoe werken jullie? Wel bijvoorbeeld via die actie hè, van uh, ziekenhuizen voor ziekenhuizen. We hebben bijvoorbeeld een, een partnerschap ook met, twee met twee Limburgse ziekenhuizen, hier in, in, in Genk hè, en in, in Heuze Zolder. Franciscus ja. en het Sol, die met ons samenwerken, ook via de campagne ook rond Moederdag, we hebben net gisteren Moederdag gevierd, is een belangrijk moment voor ons om echt die moeders hier maar ook kinds eens in de bloemetjes te zetten. En natuurlijk bestaat altijd de mogelijkheid om ons in onze programma's te ondersteunen, om die moeder- en kindzorg, ook in de derde wereld, ook in moeilijke omstandigheden, om die haalbaar te houden. En maakt. een goede tip om eens te gaan kijken naar memisa.be, daar staat ook alle informatie op over deze stichting, zal ik maar zeggen, deze NGO you <laughs>